We waren gewoon drie mensen die een straat aan het zoeken waren, waar dat we juist in konden. Zo, zo traag reden we. Van, ah, ik denk, dat, ah nee, ik denk dat het naar links is, en dan, ah, ja. dus... En dan ineens hadden wij ver, verlicht onze auto op en uh, hadden we de combi achter ons. Die zijn uit het niets, kwamen daar gewoon twee mannen uit, met een geweer. Dan is er ons gezegd om de handen op het dashboard te houden, um, of dat we drugs hadden genomen, of dat we um, cocaïne hadden, heroïne, uh, wiet, um, met het geweer op ons. En hun reden was dat uh, de auto er verdacht uitzag. Maar dat was gewoon een Volkswagen, een zwarte Volkswagen. Ja, ik denk dat de, de politie ook de grip op um, um, mensen zal kwijtspelen op die manier. Ja, je vertrouwt je ook helemaal niet meer. En ook de manier waarop ik dan naar de Audi ging en dan mijn, mijn klacht kon neerleggen, dat was ook met een minachting van hier, schrijf er maar op dat klein papiertje. Wat ging er in jullie hoofd om? Dat je gewoon een Volkswagen ziet die een beetje misschien niet gewassen was? Of uh, wat er in jullie hoofd om gaat, om een geweer te trekken, midden in de stad, op drie mensen die gewoon de weg aan het zoeken zijn?